Hoi allemaal, Hoi. we gaan vandaag weer een wandeling maken en vandaag zijn we in Aalten, dat is een plaatje dicht bij de grens van Duitsland en uh, vandaag gaan we 15 kilometer lopen en we komen ook langs een stadje genaamd Bredevoort, wat een boekenstad is. En ja, we hebben er best wel zin in. Het schijnt een klein Zwitserland te zijn met een gloriend heuvellandschap, dus we zijn heel erg benieuwd. Gespot. Een piep, klein dorpje. Misschien heb je één, één seconde met de vlinder. We zijn een klein stukje omgelopen, omdat we op de gps-kaart een mooi plasje zagen, water. En wat een orfeloog geluid kwamen we tegen toch? Ja, we hoorden in één keer allemaal kikkers. zaten in de oever, we hebben ze helaas niet kunnen zien. Nee, want we waren een beetje te ver, maar wat we wel hebben gezien zijn babymeerkoetjes en babygansjes Ja, dat is echt een heel mooi stukje om. En nu gaan we weer terug naar de oorspronkelijke route, een stukje over asfalt. kilometer. Dan komen we aan bij Bredevoort, Dat is tot nu toe best een leuke route. Wel wat anders dan we normaal lopen. We lopen vandaag iets meer op asfalt, maar het is eigenlijk geen vervelend stuk om te lopen omdat je wel echt hele leuke gebieden tegenkomt. Allemaal weilanden, idyllische huisjes. En tot ons een beetje denken aan een vakantieland. Bijna zoals Frankrijk of zo, Zwitserland, waar je zo door die glooiende heuvellandschappen loopt. Wat heel bijzonder is voor Nederland. Dat dus je hier eigenlijk bijna geen bergen of iets hebt. Maar nu even lekker een broodje. Ja. Zou ik hem hier in Ja, doe maar. Kom niet Strauby. Oh, oh, hij wil bij me blijven. Kom hier, Sjechi. Ja. Goed ja. Weet nog hoe we moeten lopen, Deen? Je ziet wel aan dit stuk waar we nu lopen, dat er niet heel vaak op gelopen wordt. We lopen door hoog gras de hele tijd. Moesten we moesten net ook door twee prikkeldraad uh, hekjes moesten we met de hand open doen. Daardoor kwamen we eigenlijk op dit uh, best wel mooie deel. De hele tijd loop je langs een klein slootje door de weilanden heen, vlakbij Bredenvoort. Nou, wij zijn net in Bredevoort geweest. Het is een heel mooi oud vestingstadje vanuit de 12e eeuw. En wat je ook ziet, zijn veel ateliers en boekenwinkels, want het staat ook bekend als de nationale boekenstad. Overal waar je rondloopt, kom je kraampjes tegen met allemaal boeken die ze verkopen. Er zijn geen kassa's. Het heet de zogenaamde honesty kramen. En wat betekent dat als je een boek wil halen? Dan moet je het geld in een brievenbus doen. Je kan het dus niet daar betalen. Nou, we zijn alweer aan het einde van de route. Wat vonden we ervan? Heel leuk! Ik ook. Heel veel verschillende landschappen. Het laatste stuk ga je eigenlijk door het centrum van Aalten. Er was wel heel veel asfalt, vond ik. Ja, het begin was vooral asfalt, daarna werd het wel ja, wat minder asfalt. Beetje half verhard, half niet verhard. Precies. Maar het asfalt ik niet vervelend, want er was wel een hele mooie landschap aan. Ja, en mocht je nou afvragen welke route we hebben gelopen, we zullen in de beschrijving wel even een link zetten. Waar je alle info kan vinden. En dan zien we jullie weer bij de volgende. Doei! Doei!